Hey Blackjack, kijk eens Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh Blackjack, oh de bel. Even voor jou moet ik je licht geven, kijk eens. Het is wel wat langer. Je mag hem helemaal aan de bel. Hey Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh, Oh Blackjack, kijk eens Blackjack, niet te vallen Blackjack. Oeh, die gaat vallen. Nou, dat is veel meer. Kijk eens Joyce, oh Joyce, kijk eens Joyce. Oh Joyce, je moet je tanden poetsen Joyce. Hier ligt er een stukje op de grond. Hé Roosje, hé hey, Roosje. Hey, Roosje. Hey, Joyce. Oh Joyce, hé hey, Joyce. Hé hey, Joyce, kijk eens Joyce. helemaal, Joyce. Oeh, dat is eng. Ja, Annabelle gaat het pakken. Annabelle stout. En daar ligt nog een stukje op de grond. Hé, hey, Black Jack, kom eens Black Jack. Hé, hey, Black Jack, kom eens. Kom eens Black Jack, kom eens. Hé, hey, Joyce. Oh, Joyce. Ja, moet ik erbij gaan. Ik weet niet of ik met die lengte. Wel ja, staat er ook nog voor. Nu komt Hier kan ik erover. Althans, deze is beter. Goed zoetjes!